Waar word jij blij van? Ik word echt super blij van dansen. Echt, Geef mij gewoon 20 uur dansen, Nou, dan kan ik echt de hele wereld weer aan. Dus voor mij is dat echt dansen is mijn uiting. Super. Wat is jouw manier van uiten? Waar word je blij van? Waar vergeet je de tijd in? Dat je ineens denkt van, oh zo, we zijn een paar uur verder. Als je dat weet, nou, dan kan je echt ook de wereld aan. Dus ontdek jij, waar jij blij van wordt.